Yo, dit is de behind-the-scenes van Nerd, van Nightshon en Almost Normal. Wow. <laughs> er zat veel werk in deze track, maar hoe is die gemaakt? Hier is de behind-the-scenes. Laat even weten in de chat waar ben jij vanavond, waar zit jij te kijken, zit je achter je laptop, zit je op je telefoon, zit je in de tuin, ben je op vakantie of um, ben je misschien wel Almost Normal? Ik ben bij Nigel Sean in de studio. Dat bedoel ik! Boom! Als jullie zo zien, zien jullie dat we al wel iets gemaakt hebben. Dus dat is wel heel erg tof. <middels> dit is het! Nee. <middels> Oké, okay, maar dit is, dus, uh, dit is dus een beetje het loopje. Um, maar ik heb dus een, uh, een refrein geschreven. Baby, ik ben Je weet, ik heb geluk, want jij bent de knapste en je kiest voor mij. Dan wordt het toch? Dat is toch fucking vet? Een almost Normal die het nu ongemakkelijk vindt worden, want... Moet u, ik ga, mag ik Dat het is stil opeens. Mag ik het ook, ja, ook inzingen, zeg maar? Ja, tuurlijk, we gaan gewoon... Oh, proberen. Uh... Oh. Dit is een almost Normal Voice of the Volunt Masterclass. Ja, eigenlijk wel. Ja, eigenlijk, eigenlijk wel, maar het is ook leuk. En de clip, die ga ik schieten. Wordt het heb een? je het scheet gelaten? Nee. Oh, ik wel. Baby ik ben een nerd, altijd. Ik speel Minecraft en ook GTA V. En ik weet ik heb geluk, want jij, jij bent de knapste en je kiest voor mij. Ja baby ik ben een nerd, nerd, nerd, nerd, nerd. nerd, nerd, nerd, nerd, nerd. en je nee. kiest voor mij. Ja baby. Ik Meteen. en dan kun jij bijvoorbeeld ook een lage nerd nerd nerd nerd nerd, nerd. ja precies dat was fucking vet ja. baby ik ben een nerd altijd ik speel Minecraft en ook GTA V en ik weet ik heb geluk want jij je bent de knapste en je kiest voor mij ja baby fucking goed fucking goed nee, wacht even dat klinkt gewoon goed. Ja, hij is inderdaad cool, En nou met mij erbij. Baby ik ben een nerd. Altijd. Ik speel Minecraft en ook GTA 5. En ik weet ik heb geluk. What the fuck? Want jij. Het klinkt hard ouwe. Jij bent de knapste en je kiest voor mij. Oké, okay, let op, let op, let op, let op. Nerd, nerd, nerd. Nerd, nerd, nerd, nerd, nerd, Fucking vet! Moet je horen, gewoon nu al. Hij staat gewoon al, gewoon... Baby ik ben een nerd, nerd, nerd, nerd, nerd. Nerd, nerd, nerd, nerd, nerd. Fucking vet! Nou, doen we dat nog een keertje. Je bent, je, je bent een fucking snelgast! Wie had gedacht dat Barend zo kon zingen, mensen? Komt hij nog een keer. Fucking vet. Moet je horen. Even alles bij elkaar, zonder muziek, hè? Barend en ik, zonder muziek, gewoon met muziek zetten we uit en gewoon Barend en ik hoe wij op elkaar zijn afgespeeld qua stem. Dat is best wel ziek hè. Dat is echt ziek hoor dit. Dit is, dit is episch. Baby ik ben een nerd, altijd. Ik speel Minecraft en ook GTA 5. En ik weet ik heb geluk, want jij... Jij bent de knapste en je kiest voor mij. Ja baby ik ben een nerd, nerd nerd nerd nerd. nerd, nerd, nerd, nerd. Ja baby ik ben een nerd, nerd, nerd, nerd. Ja baby ik ben een nerd, nerd, nerd, nerd, nerd. Kippenvel man! Holy shit! Nerd, nerd, nerd, nerd, Fucking ziek! Het refrein was af. Nu moesten Nigel en ik alleen nog onze rapstukjes maken. Gewoon los te laten, Zo, kijk, weg. gewoon los en we gaan gewoon vasthouden ja het moet dus liefde zijn Wat ik denk gewoon als songwriter zelf ja. moeten het niet de moeilijke games en minecraft is natuurlijk toegankelijk dat kent iedereen Mario Kart, Mario wat, wat kent iedereen uh, World of Warcraft weet je wel allemaal van dat soort dingen ik vind uh, ik vind uh, Je speelt geen World of Warcraft maar ik vind je wow <laughs> dat wil je too, I choose you. I don't wanna catch a mark, I got you boo. Ben niet bang over de liefde noem me Scooby Doo. Kom uit de hidden dief en gebruik mijn choot-choo. Hey, Hey, Hey, ik speel geen Warcraft, maar ik vind je wow. Wil je vangen elke dag, net als Pokémon Go. Ik zal alles voor je doen, Super Mario, Wat de Maar naar jou blijf ik staren, doe. Ah, die van mij is al vier. Ik moet er nog vier. Let's go. Je bent mijn Pikachu, I choose you, I don't want to catch you more, I got you boo. Ben niet bang voor de liefde, noem de Scooby Doo. Kom uit de hidden leaf village en gebruik mijn Jutsu. Ja, yeah, yes! En fam, let's go! Je bent mijn Pikachu, I choose you, I don't want to catch you more, I got you boo. Ben niet bang voor de liefde, noem de Scooby Doo. Kom uit de hidden leaf village en gebruik mijn Jutsu. Ja, nou, ja. Let's <laughs> go! Ja, let's go! Yeah, let's go. Uh, Je bent mijn Pikachu, I choose you. I don't want to catch you all, I got you, boob. Yeah. Ben niet bang voor de liefde, noem me Scooby-Doo. Nice. Kom uit de hidden leaf village en gebruik mijn Pikachu. Oh, ja. <laughs> <laughs> ben, ben jij imposter in Among Us? Want, Alsof je een... Vent. Vent, als je imposter bent. Uh, we horen samen als imposter en als... Uh, en ik ben je vent. Jij bent mijn imposter en ik ben je vent. Yo! Dat is wel vet. Super, top, echt, geweldig. Nigel Sean, uh, repeat hier zo. Vergeet je tekst gewoon anders, terwijl je hem voor je neus hebt. Dat is, weet je, ik vergat mijn tekst zonder tekst. Jij vergeet je tekst met tekst voor je hoofd, zeg maar. Dat is... nee. Je hebt gewoon die tekst voor je neus en je vergeet gewoon te zingen. Gewoon. Je bent mijn power-up, altijd als ik down ben Je bent het vuur om me heen, alsof je fire bent En je weet, je bent heet alsof je fire bent Jij bent mijn imposter en ik ben dan je fan. Yes, let's go! Ik ben start Ik sta klaar aan de start Het is een race naar je hart Het is een Mario Kart Oeh, oh, dan dus dus hebben we gewoon Mario Kart referentie. Dan zijn we hem op. en ik ben dan je fan. Het is een race naar je hart. Ik sta klaar bij de start. Net als Mario Kart. dat is één. Het is een race naar je hart. Ik sta klaar bij de start. Net als Mario Kart. Ben op 6 door je blik, neem je mee, net als Bowser. Pak een bot lane, pushen samen de touwen. Zelda en Link, dus ik ga met je trouwen. Voel me super C en het is 9000. Dat is hem. Dat is hem gewoon. Is ik denk dat het misschien wel toffer is omdat de, de, de track dan natuurlijk net pas begint. Ja. Het is een beetje raar als ik dan al begin met uh, hypen of zo. Ik weet niet. Of je keys ja. Wij? Jij speelt geen Warcraft, maar ik vind je wow. Wil je vangen elke dag, net als Pokémon Go? Ik zou alles voor je doen, Super Mario, ADD maar naar jou blijf ik staren, do. Ben zes, doe je blik, neem je mee, net als Bowser. Pak een pot, neem goed je samen de tower. Zelda en Link, dus ik ga met je trouwen. Voel me Super Saiyan, yeah, yeah, it's over 9000. First try! First try! <laughs> super Saiyan, yeah, yeah, it's over 9000! Nice. Pak een botlane, je samen de tower. Zelda en Link, dus ik ga met je trouwen. Voor mijn super, say yeah, it's over 9000. Nice. Dat, was ja, dat is vet. Ja, die is vet. Dat is vet. En zo is deze track ontstaan. Maar dit was niet het enige, want we hebben ook een clip gemaakt. Hé, hey yo, waar zijn we nou weer ineens? <middels> we zijn bij Nigel, we gaan vandaag uh, wat gaan we doen. Oh, dat is gewoon Pokémon. Dat ging wel beter. Oké, okay, we zijn nu bij Nigel thuis. We gaan vandaag namelijk de clipshoot van Nerd opnemen. <middels> <tossimus> we hebben vandaag de clipje van Nerd. Nou, maar ik heb ook mijn mooie Ash-T-shirt aan. En jij ziet er ook wel echt wel uit als een Nerd. Nee, ik heb het daar liggen. Ik ga zo meteen transformeren. Dan ga ik zo staan en dan. Oh, oké. Okay. Ja. Okay. Maar in ieder geval, we hebben vandaag dus de clip shoot. We gaan wat leuke dingetjes opnemen. Er komen wat mensen langs. We gaan wel kijken wat we van gaan maken. En ik neem jullie mee, want ik heb de behind the scenes. En ik heb nu een bril. Maar dit is in ieder geval de kamer voor de verbouwing. En we gaan nu even verbouwen. En klaarmaken. En Bob uh, verbouwer, kunnen wij het maken? Ja. We, we zijn het aan het nurden. We zijn het aan het genurden. We zijn het aan het genurden, ja. Hier de Playstation 2 games. Let's go. Hets. De Pikachu, de Gundam daar beneden is ook vet. Die we niet gaan zien, maar dat maakt voor de rest niet heel veel uit. Oh, je gaat het nu naar boven doen. Ja, maar ik ga ook even de PlayStation daar neerzetten. Oh, sick. Sick. Kijk, hier hebben we allemaal toffe attributen. En dan wordt ongeveer het shotje, gaat zeg maar dit worden zo. Heel cool. Dus hier zijn we nu bezig. We gaan nu verder met opbouwen. En uh, dan zien jullie zo als het klaar is. Nigel? Ja, wat gaan we nu doen? Greenscreen fixen. Ja, deze. Ja, die hebben we al. Oh. Maar ik moet ook nog hier greenscreen krijgen, zodat we alleen de hoofden kunnen uitknippen. Dat moet je fixen dan. Dat gaan we nu fixen. Oké. Okay. What up, baby? How are you doing? Snap je, greenscreen fixen? Ja. Nou, we gaan nu naar nog een, even een winkel of nog kleine inkopen doen. En dan gaan we zo meteen uh, de gasten ontvangen die ook mee gaan spelen in deze clip. Ik uh, ben heel erg benieuwd. We zijn nu aan het kijken voor een greenscreen, maar we raken een beetje afgeleid hier. Ja, want dit is echt... Ja, we moeten door. Nee, we zijn nu in een uh, soort van uh, alles... Je hebt hier alleswinkel en uh, we gaan dus even op zoek naar een greenscreen. Maar uh, om uh, voor de voor een green pak, of zo weet ik veel. Maar We gaan dat nu even regelen. Dus uh, daar zijn we nu mee bezig. Ja, we hebben het niet gevonden, maar we staan nu wel ineens in de Appie. Goed. Nou. Ik speel Minecraft en ook GTA's van Andrews. We hebben een set ongeveer klaar. Hier komt zo meteen mijn camera. Die ligt daar, ligt mijn camera. Maar die komt hier zo. Dan gaan we het inlichten. En dan hebben we zo de mooie set. Dan moet Nigel zich nog even omtoveren naar een nerd. Jij ook. Oh nee, wacht. <laughs> dan gaan we zo gamen. En dan uh, is dat de clip. Oh my god, it's is Little Sean. Ik ben bijna normaal. En dan nu de bloopers. Kijk, nou, lekker koekje. Oh, lekker, oh, lekker. Ja, ja, dat is echt kut. Opnieuw. En oh, oké. Okay. Ja! Nu <laughs> weet ik het voor de volgende! Nu weet ik het voor de volgende! Oh, we hebben Ryan exposed. Oh ja, kut! Ja, ja. oh, sorry! Hij ja. ja. moet zich nog verstoppen. Rustig gaan. Oké. Hide and seek. Ik speel door hide-and-seek met streamers. Op zes pakken, Max. Nou, Leclerc Claire zat hem eigenlijk op de hielen nemen. Oké, okay. let's go! Ik viel. Alright, en dat waren een beetje de bloepers zoals jullie konden zien. We zijn namelijk al uh, lekker bezig met op. Oh, Nigel, je hebt geen shirt aan, Nigel. Oh, het is geen twitch. Oh, oh, het is geen twitch, inderdaad. We hebben ook een uh, Ryan die staat erachter. Ik sta nu achter de camera. Dat betekent dat jullie mij niet kunnen zien. Behalve de reflectie. Oh nee! Nee, dat kan niet. Oh nee, we hebben je masker. Ja, we hebben dus uh, net gewoon hier. Alles even opgenomen. We gaan zo meteen nog wat greenscreenshots maken. En dan uh, zijn we er alweer klaar mee. En dan gaan we de montage in. Editen. Dankjewel voor die toevoeging. Oké, okay, we hebben dus net hier zo bij de greenscreen opgenomen. Die wil daar even gaan staan. Oh, kijk. Dit is zeg maar voor. En dit is zeg maar na. Wow, Larissa. Wat heb je opeens Baard groeien. What the fuck, Larissa? Hop. Ah, oh, dat is wel jammer. Maar ja, het is, uh, het is gelukt. We zijn gerappt. Oh ja, kom maar even bij. We doen even een rap. Het is een rap! Het is een so rap! Mac rap! Okay. Mac rap! Nou. Oké, okay, doei. Ik hoop dat jij deze behind the scenes een beetje leuk vond. Ik vond het heel leuk om te zien en de clip is echt enorm goed gelukt. Heb jij deze nog niet gezien? Klik dan op het linkje in de beschrijving. En natuurlijk staat er ook de link naar de Spotify. En dan heb ik nog maar één ding te zeggen. Zoals ik altijd zeg: like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer. Later!